Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5L, SPD Varmor en vandaag ga ik op pad met deze video gemaakt door Team MOH, MH Aalsmeer, ook wel uh, beter uh, bekend als uh, je weet zelf. Um, ja vandaag dus met deze video En we gaan meteen. Oh oh oh oh oh oh, oh. we krijgen een. Oh dat kan ik niet tegen hè. Ja ja rustig! Kogel weer een kort, kogel weer een kort, kogel weer een kort. Ja. Karren, Prio 1 nog maar, oh my god, nog maar vijf seconden, voor 2 kilometer doen normaal, gap. Dat is niet te doen, challenge accepted trouwens. Ja, nu gaan we echt karren hè. Vlekker is hij redelijk snel. Ja, de Vito was iets anders dan die van Ministerie van Mots. Ministerie van Mots had een veto. En die was in principe nog niet helemaal gebaseerd op de veto die zou komen. Die hadden hem, zeg maar, al, geloof ik, gemaakt toen... Uh, wacht even, ik moet even concentreren. We hebben nog 13 seconden. Oh shit. Oh ja, we gaan tegengesteld rijden. Yo, kan gewoon. Oh ja, een motor. Oké, okay, ze zijn weg aan het rijden. Onmonde. Um, oh, oh, oh. Die motor, of die Vito, die was toen gemaakt toen het officiële concept van de Vito nog niet uit was. Zo, daar ben ik weer. Het ging ineens allemaal heel snel allemaal. Uh, conclusie, we hebben de verdachten, de verdachten, neem ik aan, niet meer aangetroffen. Um, en, oh, die reed eruit. Wat, wat ik nou wilde zeggen, de vito van het ministerie van Mots, die is gemaakt uh, op basis van um, gedachten waarschijnlijk. On, ze wisten ongeveer, geloof ik, hoe die uitzag. Sorry minister van Mots als jullie nu echt denken van wat de fuck zeg jij allemaal. Um, en deze vito is inmiddels dus pas gemaakt, dus die lijkt er alweer wat meer op. Echter, weet ik het niet 100% zeker, maar klopt die nog niet helemaal. Maar misschien zeggen jullie ook van jawel wel, dat is hem 100%. Uh, dan zit ik fout, maar voor mijn gevoel is dat ook weer iets hier wat niet klopt. Maar nogmaals, ik weet niet wat, sorry. Hij uh, heeft nu in ieder geval de nieuwe striping. Uh, we gaan lekker onze dienst, uh, dus uh, vervolgen uh, ja. geen uh, overvallers meer aangetroffen. De reden van het stopteken is um, dus het uh, de roodrijden. Meneer uh, heeft voor mij een rijbewijs. Die is ingevorderd, dat is niet zo mooi. Uh, dus daar krijgt u wel uh, een vraag natuurlijk voor. Ik zeg van waarom rij je op een ingevorderd rijbewijs? Nou, hij zegt van uh, een ingevorderd rijbewijs, rijbewijs dat houdt eigenlijk niet zoveel in. Zal ik maar even vertalen. Hij zegt dat dat dat is een min match in de boek. Ja, dat kun je niet echt vertalen, zeg maar, vind ik. Uh, ja daar gaat hij wel een bekeuring van krijgen. Dat is natuurlijk uh, driving on suspended license en running a red light en dat zijn flink wat bekeuringen. En dat of nou dat is een flink bedrag. Ik mag wel uitstappen. En luister, ik krijg ook het gevoel dat jullie iets van uh, drugs hier in het voertuig hebben ofzo. Dus ik ga wel even de voertuig doorzoeken. Nee, die knoppen staan niet meer. Ofwel. Beste meneer, man, meneer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sorry, sorry, sorry, sorry. Heb je even mijn rebels? Hij is dood. Nee, ook suspended. Dan mogen jullie bijna niet verder rijden. Dan uh, let. Meneer, sta nou. Oh, op. Het valt allemaal wel mee. Boys let erbij erop. Dat als ik dadelijk mijn weg ga vervolgen en jouw vriend wakker is, dat jullie niet verder gaan rijden. Zowel hij als jij mogen niet rijden. Daar gaat een gestolen voertuig. Ik hoor hem al. Gassen, gassen, gassen, gassen. Ja, die gaan we niet meer treffen denk ik. Nee, hij is al weg. Nou in ieder geval de heren. Uh, au, au, au, au, au. De heren daar mogen niet verder rijden. Het gestolen voertuig uh, heb ik uh, niet meer gezien. Dan gaan we door. Medical aid requested. Possible car accident, ja, achter ons. Oh oh, oh, oh, oh, oh, ze gaan weer knokken. Wij gaan toch niet knokken boys. Wat is dat nou? Kom eens hier piepeltje. Stop fighting now. Put your hands where I can see them. Wat is hier gebeurd? Zijn jullie allemaal oké? Okay? Nu zegt één iemand. Maar mijn rug doet een beetje pijn, maar ik denk dat ik wel oké okay ben. Zegt de andere, nee ik ben niet oké. Okay. Ze gingen vol in de remmen voor me. Ah oh, wacht mijn ja. Wajo vriend Shit! Kappen nu Wajo broer Wat doe je nou Wim We zitten Bro Oh my god Kom hier Bro Auw Handen omhoog En op je knieën zitten Helemaal klaar ermee, Als ik het had, als je het als ik wapenstok had, dan heb je al een klap voor je hartstikke gehad Nu heb je een paar trappen gehad en mijn ook nog eens aangehouden luister beste kameraad. jij gaat met mij mee ik ga je nog en met hemel ram loco jij ik Denk mij je niet bij me hebben bla bla bla bla bla ja oké okay. nee wel niet ja nee oké okay. hij is een beetje verwacht en gedesoriënteerd misschien is hij dronken hij heeft pepperspray bij dat is verboden vriend verboden wapenbezit ben je bij deze ook voor aangehouden mishandeling als hij aangifte wil doen dan wel doe ik het ik ga je nog even laten blazen ja teveel geblazen dus boom is ho blazen is boom jullie snappen me wel transportje goeie dag meneer dag meneer beste meneer meneer man ik ga u ook even laten blazen want boom is ho en boom is blazen zeggen we altijd maar en u bent helemaal nuchter. U heeft een paar klappen gehad. U kunt aangifte doen tegen de beste meneer daar. Wilt u dat doen, dan mag dat dus yes, op het bureau. Um, wat doe ik nou? shift ook ik laat hem meer blazen. Het zou grappig zijn als hij nu wel heeft gedronken. Ik weet niet waarom shift ook. Staan blijven. Als je deze kan op dan krijg je een klap van je hart. Dus dat wil je niet weten. Je gaat niet meer in de buurt komen oh, van deze verdachte. Uh, dan van deze meneer. Hoppakee Nee wat kom je nou doen vriend Je hoeft mij niet te volgen Hoi. Hey. Twee takelwagens En wij zijn er weer van tussen Kijk eens daar Nederlandse takelwagens Jullie zijn toch trots op me hè? Nee stop Oh nee Boom is ook over hier hè? Ook voor jullie Doet doet Oh dan komt hij weer Helemaal klaar met jou Vlucht nu het nog kan. Nalik zit hij bij mij achterin, kan ik gewoon een transportje gaan vragen voor. Kan ik hem zelf brengen, beter gezegd. Ik hoop dat het dan een collega was, hè? Ja. Ah, dat mag ook niet. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. We krijgen een melding van een fietser op de snelweg. Dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Iemand die uh, hier fietst. Oké, okay, nu gaan we natuurlijk niet zeggen van hier stoppen niet verder. Dan ga ik ook meteen meenemen naar die parkeerplaats. Dan rijdt ook een motoragent bij je. En dan ga ik hem direct hier van die uh, snelweg afgooien. Zo, so, ja, dat duurde even. Goedendag schotel. Hi. Voor mij niet een identiteitsbewijs. Je hoeft geen uh, rijbewijs. Schietsvraag. Goed. Waarom rij je op deze weg? Omdat ik niet in staat was om te... Wat? Omdat ik niet in staat was om te rijden, auto te rijden. Ja, dan ga je toch niet fietsen over de snelweg? Heb je gedronken? Ik ben zo dronken als maar wat. Oké. Okay. Heb, heb je ook drugs gehad? Heb je gevaarlijke voorwerpen bij? Uh, nee. Oké. Okay. ga je laten blazen. Want dronken fiets op de snelweg, ja, dronken fietsen op de snelweg mag natuurlijk ook niet. Blazen, blazen, blazen, blazen. ook, oh, maar dat gaat ook niet Is helemaal goed voor ons. En even een drugsessje. Oké, okay, nou goed. Um, Dangerous cycling. Ja dat sowieso. een krijg je een voor het gevaarlijk fietsen. Je bent niet van de snel, nu van de snelweg af. En je gaat hier dadelijk oversteken. Of daar naar links maar niet verder. Of via het strand. Dat is natuurlijk het beste. Daar is een fietspad. En uh, ik raad je ook aan om verder te lopen. Ik weet niet of als ik nu weet dat hij gedronken heeft. Of ik hem nog verder mag laten fietsen. Dat mag geloof ik ook niet. Je mag niet dronken op een fiets zitten. Dat is geloof ik ook niet toegestaan. Ook al is het... Ook al doet iedereen het na een avondje stappen. Dan is het altijd niet naar huis rijden. Nee, ik fiets. Oh ja, dan zit het goed. Eerst... Nou, fietsen mag, mag geloof ik officieel ook niet. Deze melding is ten einde. Goed werk. Nou, ik ga nog even door. De laatste melding. Echter, ga ik nu wel eerst eten. Uh, want ik heb honger. En uh, ik ben alleen thuis. Dus ik moet uh, voor mijn eigen eten zorgen. Tenzij het ineens dadelijk op tafel staat. Maar dat betekent dat er een inbreker was. Uh, en dan vertrouw ik dat eigenlijk niet helemaal. Dus ik ga maar eens aan de slag en ik zie jullie zometeen dus gewoon bij een melding. Jullie merken daar verder natuurlijk helemaal niks van. Zo daar zijn we zijn weer en we gaan door naar de laatste melding. Um, ondertussen ben ik zelf, uh, zoals ik al had gezegd, gaan eten en ik kom dan weer terug. Of ja, eigenlijk ben ik een dag later teruggekomen. En ineens uh, doet het EUP-menu het weer niet meer. Dus vet irritant. Dus wat ik nu heb is dat ik... Oh, heel dicht op deze auto zit eigenlijk erin, zie ik. Um, tot dit niet echt Wim is. Het uh, uh, ja, ja, ja, ja. boeit me niks dat ik die ram. Het is niet Wim, het is uh, een soort collega van hem die super veel op hem lijkt. Maar ja, het EUP-menu doet het dus even niet. Dus we gaan nu achter deze motorrijder aan die gewoon uh, inhaalt zonder helm rijdt... ...en waarschijnlijk ook nog de rood gaat rijden. Nu kan ik de neer toetsen, want als ik een stopteken geef gaan ze automatisch de rood. wat gaat hij doen, wat gaat hij doen? hier stoppen vind ik niet echt logisch dus volgen ja dus uh, ja dat is weer een kwestie van even fixen en dat ga ik zo meteen ook doen het valt me wel op dat ze allemaal nooit meer wegrijden bij LSP van 0.4.3 of 0.4 zal ik maar even zeggen Ragen, uh, rijden we rijden een beste meneer ja, goed. Waar is je helm? Sorry, ben ik ben vergeten. Zoiets vergeet je denk ik niet op mijn motor zo snel. Heb je drugs of uh, alcohol uh, gehad? Hij zegt bij de drugs van ik zit in de wolken agent. En bij de alcohol zegt hij hoef ik geen antwoord op te geven. je ziet er de bij je, geen idee zegt hij goed. Mag even blazen van mij dat ik stop zeg. Blaas u maar eens. En ook maar. Ja, oké. Okay, en... Even een speekseltest afnemen en dan gaan we daar even het resultaat van afwachten. Oké, okay, die is positief op cannabis. Maar bij deze afstappen, u bent aangehouden voor het rijden onder invloed van drugs. U bent niet al antwoord verplicht, die hebt Mijn maar advocaat, je gaat meewerken, want anders krijg je echt een pak rammel van me. Oh shit, hij gaat spacen. Nee, hij is al aan het spacen trouwens. Hey, staan blijven! Ik zei achtervolging te voet. Uh, We've got an in need of Staan blijven! Hoppakee! Ja, dit is Wim niet, hè. Wim Rijt zou dit meneer, meneer, meneer. goed oplossen, maar... Uh, meneer! Wat is even zwakker? Nou, we vragen we weer een hele mooie ambulance erbij. Hé, wapikkie, pikmans, pikmans! Hé, hoi! Rijt Kalman, kalman. hij leeft. Nog gewoon nog, niks aan het handje. Ze alleen even slapen. Meer is er niet aan de hand. Hé hey, een ombu! Wat een mooi ding ik. Twee vrouwkjes erop. Vrouwkjes, check die man eens. Dan ga ik eens checken naar die ombu Way away. Dat is een schoon dingetje hè? gemaakt door Wander. Nee, ik bedoel ministerie van Mots. Ik, ik wandel dus. Nou ja, we gaan even kijken. voordat die, uh, Als hij uh, weer leeft, dan staat hij op en dan nemen ze hem waarschijnlijk niet mee. En dan kan ik hem uh, alsnog arresteren. Dan krijg ik gewoon een tweede kans. Dat is het probleem aan vrouwke. Ik weet het, jij niet. Ja, dood. <laughs> oh, je kan nu ook voor CPA. Zullen dat eens doen? Iedereen afstand houden. Ah nee wacht, dat zegt de ARD, dat zeg ik niet. Ja, en dan 1, 2, 3, 1, succesvol. we van ons en wat 12. kun je nou wel verroken? We hij leeft weer. Landen hij is 5, niet way. dood. Hoi. Cheese. Cheese. Cheese. Uh, 1202 OC, we komen eraan. Sta maar op. Poef. <laughs> Oké. Okay. Firearm. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, um, Nou, hij was niet uh, killed by een firearm. Uh, want hij was gewoon uh, mokenhard uh, geslagen door uh, deze beste meneer die ik uh, zijn naam niet ken. En, um, maar goed, niet jullie probleem. Tevens leefde hij nog en hebben jullie hem in een plastic zak gestopt. Mensen. A.K.A. Kijkers. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. En ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Dat gaat zijn zondag. Dat gaat zijn met de motor. En dat gaat niet zomaar iets met de motor zijn. Want we maken iets mee, dat wil je niet weten. Dus uh, ik zou zeggen tot dan. En uh, zoals we altijd zeggen, groetjes thuis. En laat een blauw duimpje achter. Doei.